Oh, always moon oh, oh, you will always be the Oh, oh, always belong Oh, oh Ik ben heel erg benieuwd welke van deze looks jij het allerleukste vond. Het zijn er echt een stuk of 15 of misschien zelfs 18. Dus beschrijf even de outfit in de reacties. Ik ben daar nogmaals heel erg benieuwd naar. En geef deze video een duimpje omhoog als je hem leuk vond. En vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal voor nog meer gezellige video's. Doei!